Yo mensen, in deze video ga ik jullie leren hoe jullie je het best voorbereiden op de examen. Ja, want het zijn alweer examen, de fucking kutperiode. En meestal zeg je altijd van, deze keer ga ik op voorstuderen en uiteindelijk doe je dat dan eigenlijk totaal weer niet. Gelukkig gebeurt het maar twee of drie keer per jaar. En zoals ik al zei in het begin, ga ik jullie in deze video tonen hoe je je daar op het best voorbereidt. Zorg dat je geen afleiding hebt. Hiermee bedoel ik geen elektrische apparaten, geen internet, even een weekje geen Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Want deze zaken kunnen allemaal voor afleiding zorgen. Zoals hier. Uh, laat ik even leren. Uh. A few moments later. RUIM JE KAMER OP Studeren in een super ruimte kan ook voor heel veel afleiding zorgen. Dus zou ik overwegen om eerst eens je kamer op te ruimen. Zodat je super clean bent en mooi kan beginnen aan de examens. En nu kan je beginnen met studeren. Zodat je bijvoorbeeld niet dit hebt. Neem genoeg ontspanning. Maar niet te veel. Genoeg ontspanning is natuurlijk ook iets superbelangrijks. Als je bijvoorbeeld een uurtje hebt gestudeerd, kan je even tien of vijf minuten een ontspanning nemen. Dan kan je een video kijken van Gevasfilms. Die is echt supergoed, heb ik gehoord. Of je kan even naar buiten gaan. Je kan van alles doen. Maar neem natuurlijk niet te lang ontspanning. Zoals dit. <lacht> Yo, wat zijn het gaan zoeken? Ik zoek mijn neus. Hoezo op je neus? Ja, mijn neus. <lacht> Mijn reis is verstopt, ik moet hem zoeken. Oh nee, ik heb te veel ontspanning genomen. Bah. Verzin een smoesje. Als je examens er nou eenmaal zijn en je hebt niet gestudeerd, kan je nog altijd de welgekende smoes gebruiken. Um, ik kon niet leren, want ik ben allergisch voor leer. Informatie lenen van je buren, oftewel afkijken. Je kan natuurlijk ook afkijken, maar dit is heel moeilijk. Als dit je examenlokaal is, maar dan met veel meer banken, en jij zit bijvoorbeeld hier, en iemand anders van je klas zit hier, ja, dan kun je onmogelijk afkijken, want al deze mensen rondom hebben een ander examen. Dus eigenlijk kan je niet echt afkijken. Wat ik wel ooit een keer heb gehad bij een examen is, iemand zat voor mij, en ja, ik zat zo, want ik was al klaar met mijn examen, en ik deed zo. En uh, ik raakte met mijn voeten zijn voeten En die dude vond dat super irritant. Dus die zei, hey, kerel, kun je daar een keer mee stoppen? En ik zei, ja, ja, sorry. En er was een begeleider die dat had gezien. Dus die dacht dat wij antwoorden naar elkaar aan het uh, shizzelen waren. Dus ze begon te dreigen tegen ons met een nul. Gelukkig hebben we die niet gehad en hebben we ja, kunnen vertellen dat dat eigenlijk totaal niet daarvoor was. En iemand naast ons, die had ook gezegd van ja het is echt waar, ze hebben niet dat gedaan. Het is GINGER. Kunnen we de 70 likes halen, zou super awesome zijn. Er gaan deze week wat minder video's komen dan normaal. Ik denk dat de meesten het al door hadden. Normaal upload ik 4 tot 3 keer per week. En de laatste weken doe ik maar 2 video's per week. En tijdens de examens gaat dat ook 2, of misschien zelf maar 1 zijn. Omdat ja, ik moet echt gewoon studeren. Dus mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik hoop dat jullie allemaal slagen voor jullie examen. Door mijn super goede tips. En dan zou ik nog maar één ding willen zeggen. En dat is tot later. Doei. up,